Het aanvragen van een Let's Script certificaat via cPanel is heel eenvoudig. Log in in cPanel, scroll naar beneden totdat je Let's Script SSL ziet staan. Klik erop, selecteer je domein waarvan je het certificaat wil aanvragen, klik op Issue en schakel de optie Mail en www uit. Klik daarna linksonder op Issue. Het certificaat wordt nu aangevraagd door Let's Script. Zo te zien is het geslaagd. Ter bevestiging gaan we nu naar de website om te kijken of het certificaat inderdaad is geïnstalleerd. Als ik hier in het slotje klik, zie ik dat er een geldig certificaat is geïnstalleerd. Onze taak zit er nu dus op. Ik keer terug naar C-Panel, klik op Go Back en ga nu verder met de rest van mijn werkzaamheden.